Alleen geboren tweelingen zijn mensen die eigenlijk in de baarmoeder gestart zijn met z'n tweeën of, of met meer. En op dat moment getuigen zijn geweest van het overlijden van één of, of andere. En het gebeurt dus ook wel eens dat tweelingen geboren worden, maar dat die oorspronkelijk van een drieling zijn. Dus dan worden er twee geboren en is er eentje overleden. Maar vaak is het het geval dat ze dus met z'n tweeën beginnen en eentje overlijden. Het komt ongeveer bij één op de tien mensen voor. Uh, ja, in principe is het natuurlijk ook gewoon een stukje natuur. Het is uh, yeah, survival of the fittest. Uh, het komt namelijk ook gewoon bij dieren voor. Uh, dus het is niet, niet heel erg uh, bijzonder dat het alleen bij mensen zou voorkomen. Alleen, het, uh, het heeft dus wel effect op je leven daarna, of gevolgen. De, de gevolgen is dus eigenlijk een heel scala aan kenmerken... Uh, het belangrijkste is, is uit onderzoeken gekomen dat uh, de meeste alleengeboren tweelingen heel sterk het gevoel hebben van iemand te missen. Echt ongeveer 76% van de alleengeboren tweelingen zeggen van ik mis iemand, maar ik heb geen idee wat of wie. Ze zijn ook altijd zoekende, waarvan ze ook niet weten waarnaar ze zoeken. En ze hebben vaak het gevoel dat ze alleen zijn. En dat is ook zo rond de 70% ligt dat uh, aantal. Er zijn duidelijke verschillen nog waarneembaar tussen uh, mensen die van een uh, een-eigen een tweeling zijn of een twee-eigen tweeling of een meer-eigen tweeling. Uh, een tweelingen, daar zitten ook nog heel veel specificaties in. En dat is soms heel erg lastig om, om dat ja, echt helemaal uit te zoeken, uit te vinden wat, wat daar precies, uh, hoe, hoe dat precies is geweest. Maar wat je vaak ziet bij een-eigen tweelingen, dat die echt het gevoel hebben dat ze een helft van zichzelf missen alsof ze ook maar voor de helft hier op aarde zijn. En bij deze alleengeboren tweelingen is het missen vaak heel extreem. Waardoor het verlangen naar die ander ook heel erg groot is. Wat je vaak ziet bij alleengeboren tweelingen die van een twee eigen tweeling afkomstig zijn. Die hebben heel sterk een survivor guilt gevoel. Dus die voelen zich over alles en nog wat altijd schuldig. Terwijl het soms helemaal niet reëel is dat ze zich schuldig uh, voelen. En meer eigen tweelingen, die, um, nou, die zie je dat die de neiging hebben om echt ook voor heel veel meer te gaan leven. En die, um, die zijn nog gevoeliger dan die andere twee. Wat je eigenlijk ziet, de meeste alleengeboren tweelingen zijn behoorlijk hoogsensitief. Maar de, de alleengeboren tweelingen die afkomstig zijn van een meerling, die hebben eigenlijk zoveel lijntjes met, met boven nog. Dat die zijn heel erg uh, heel sensitief. En die kunnen ook nog wel eens symptomen uh, hebben van een meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Uh, ja, Dan noem je het meteen eigenlijk een stoornis. Maar alsof ze inderdaad het leven van meerdere mensen tegelijk leven. Uh, wat je vaak ziet bij, de, bij, bij een, een vrouw die zwanger is van uh, een, een, een tweeling. Of in later geval een alleengeboren tweeling. Is dat er in eerste instantie... ...ook gedacht kan worden aan een zwangerschap van een tweeling... ...maar dat op een echo dan uiteindelijk eruit komt dat er toch nog maar één vruchtje zichtbaar is. Uh, is er al sprake geweest van dat een van de twee overleden is... ...dan kan het zijn met name in de eerste week van de zwangerschap dat een vrouw uh, bloedverlies heeft. Um, dat wordt ook nog wel eens, um, ik wil niet zeggen afgedaan... ...maar wordt nog wel eens gezegd dat dat een innestelingsbloeding is... Um, de vraag is of dat klopt. Ik heb begrepen dat niet alle vrouwen in nestlingsbloedingen hebben. En dat dat ook ongeveer maar bij 10% voorkomt van zwangerschappen. Dus, dus dat komt dan bijna overeen eigenlijk met het uh, met met percentage van alleengeboleld tweelingen. Um, het kan zijn dat bij de bevalling, um, die heel vaak traumatisch is en, en ja, een zware bevalling is... Dat daar een extra vruchtzak mee geboren wordt. Of dat placenta kan extreem groot zijn. Of er is een, een, een tweede navelstreng uh, vindbaar. Of er is bijvoorbeeld op de placenta een, een litteken te zien wat, wat wijst op een, een tweede of derde vruchtje. Tegenwoordig wordt heel vaak wel door verloskundigen gezegd dat er sprake is geweest van een tweeling. Uh, vroeger werd het heel vaak verzwegen. En dat was niet zozeer omdat ze... Uh, dat niet wilde zeggen tegen mensen, maar had, ze hadden dan zoiets van, nou ja, je hebt een gezond kind, dus waarom zou ik je nu ook nog verdrietig maken met het feit dat er nog een kindje misschien is geweest. Dus dan verzwegen ze dat. Maar niet wetende dat dat dus effect heeft op, op degene die wel is geboren. En dat is gewoon lange tijd onderschat. Nou, wat, je, wat je bij IVF ziet is dat natuurlijk vaak ook buiten het lichaam eicellen worden bevrucht. En stel dat er zes bevrucht worden en er worden er twee of drie teruggeplaatst, dat betekent dan al, als ja, dus je uitgaat van, van zes bevruchte eicellen en er worden er twee teruggeplaatst, dat er dus vier al overlijden. Dus dat betekent dat er dus twee terugkomen, nou, misschien uh, dat eentje daarvan ook uh, het, het overleeft. Maar dat betekent dat hij dus eigenlijk vijf broertjes of zusjes heeft die niet geboren zijn. Maar wat je eigenlijk ziet met bij zoveel dingen die natuurlijk nieuw zijn. Hoewel, het, het is al zeker 30 jaar bekend eigenlijk binnen een verloskundige dat dit bestaat. Um, ongeveer 20 jaar geleden is er ook al onderzoek gedaan door psychiaters, ook in Amerika. Dus het is wel bekend dat, dat, er, dat mensen hier gewoon echt last van kunnen hebben. Alleen, ja, zo alles, zoals eigenlijk met alles wat nieuw is, um, dat wordt eerst natuurlijk gewoon lacherig afgedaan. Zo van, oh god, er is weer wat nieuws in. Weer de zoveelste hype eigenlijk uh, die, uh, waar je aan mee wil doen. Dus ik denk dat dat ook tijd nodig heeft. En voor de geboren tweelingen zelf lijkt er ook wel een taboe op te zitten. Die vinden het moeilijk om het te delen naar de buitenwereld. Om, omdat het gewoon nog niet zo heel erg bekend is. En de omgeving soms ook gewoon niet leuk reageert. Dus ze uh, van ja, maar weet je hoe weet je dat dan? En je hebt toch helemaal geen bewijs? En dus dan houden ze het vaak ook maar voor zichzelf. En, uh, ja, dat is jammer. Nou, ik doe mijn best om in ieder geval overal zoveel mogelijk uh, ja, bekendheid te geven. En ik denk, via, hoe meer het bekend wordt, hoe meer mensen zich erin gaan herkennen. En ja, dan kan het zich als een olievlek gaan, gaan verspreiden. En op een gegeven moment uh, moeten er gewoon steeds meer mensen, ook hulpverleners, zich gaan realiseren. van ja, hier, hier moeten we iets mee. Tegelijkertijd ben ik ook heel blij dat er steeds meer onderzoeken gedaan worden, überhaupt naar de tijd in de baarmoeder. Uh, dat de psychiaters ook zijn die zeggen van ieder... Volwassen trauma is gewoon een feutaal trauma. Dus alles wat, wat je eigenlijk meemaakt in je volwassen leven of, of wat traumatisch voor je is, heeft vaak zijn, zijn oorsprong in de baarmoeder. En dat wordt nu vaak nog gezien met, uh, met dingen die je moeder dan meegemaakt heeft op het moment dat jij in haar buik zat. Dus op het moment dat je samen nog met je tweelinghelft in de buik van je moeder zit en die ander die overlijdt voor je neus. Ja, dat is gewoon gigantisch traumatisch. Ik bedoel... En dan kunnen mensen wel zeggen van ja, maar je bewustzijn is nog niet zo groot, je, je, je hersenen zijn nog niet echt ontwikkeld. Ja, toch schijnt dit gewoon waar dan ook in je lichaam op te slaan. Omdat je gewoon ziet dat mensen fysieke reacties hebben op het moment dat je naar dat moment teruggaat of, of het er in ieder geval over hebt. Het kan dus zijn dat je moeite hebt met, met keuzes maken, je, je toch altijd wel schuldig voelen, eh, niet weten wat je wil... Maar bijvoorbeeld ook dingen als, als uh, moeite hebben met, met donker. Dus bang zijn voor donker. Ook op volwassen leeftijd. Graag als het donker is de gordijnen dicht willen hebben. Omdat je niet in een zwart gat wil kijken. Een, een knuffel hebben waar je geen afstand van uh, kan doen. Hele gekke tics als bijvoorbeeld als je, uh, ik noem maar wat M&M's eet. Dan eerst één kleur eruit eten en dan pas de rest. Of dat, dat soort een beetje gekke, uh, gekke tics, weet je, En als je dat hebt, nou ja, daar kun je prima mee leven natuurlijk. Maar het wordt gewoon um, problematischer als het je veel meer, uh, meer doet. Dus wat ik zei, dus dat het verlangen naar de ander, dus eigenlijk naar de dood, zo groot is. Dat je daar dus gewoon depressief van wordt. En dat kan je leven ook op een positieve manier beïnvloeden. Want ik zie heel veel, bij heel veel alleen geboren tweelingen dat die ontzettend kunstzinnig zijn. Dat ze heel goed kunnen schrijven, heel mooi kunnen tekenen, schilderen. Uh, gedichten maken, uh, liedjes maken. Dus op de een of andere manier is het ook een inspiratiebron om... Ja, maar eigenlijk het, het, het, het verdriet, het gemis of het trauma wat je meegemaakt hebt om te zetten in, in een kunstvorm. Wat je vaak ziet in vriendschappen is dat ze op zoek zijn naar hun niet-geboren tweelinghelft. Alleen daar zouden ze in dit leven andere dingen mee gedaan hebben dan een, een vriend of vriendin of op latere leeftijd zelfs een partner. Dus dat betekent dat uh, op het moment dat er een vriendschap is dat die alleen geboren tweeling andere verwachtingen en verlangens heeft van die vriend of vriendin dan die ander. En op zich hoeft dat niet echt een probleem te zijn, maar vaak zie je wel op den duur dat daar toch wat frictie komt en dat vriendschappen dus weer overgaan. En op die manier krijg je eigenlijk ook een herhaling van het, uh, het trauma wat in de baarmoeder heeft afgespeeld, dat ze dus keer op keer eigenlijk verlaten worden door vrienden. En relaties is, is ook weer een ander punt. Daarbij zie je dat, het, dat ze in een relatie dus eigenlijk ook op zoek zijn naar hun tweelinghelft, Maar een partner is heel, naar heel iets anders op zoek dan die alleen tweeling. Dus daardoor zie je nog wel eens dat relaties na, na een aantal jaren ja, overgaan, uh, verbreken. Of als er sprake is van twee alleen geboren tweelingen die elkaar aantrekken, ja, dan wordt het nog compliceerder. Omdat ze dan eigenlijk alle twee op zoek zijn naar hun niet geboren tweelinghelft. En dan wordt het eigenlijk een soort broer-zus op een gegeven moment. En die kan heel lang stand houden. Of die, die beëindigt uiteindelijk ook weer en dan gaan ze weer op zoek in een andere partner naar hetzelfde. Waar veel alleengeborreld tweelingen last van hebben, want er, daar kunnen ze echt wel last van hebben, is dat ze hun eigen grenzen niet goed aanvoelen. En tegelijkertijd voelen ze ook de grens van een ander niet goed aan. Dus dat betekent dat ze over hun eigen grenzen heen gaan... Maar ook heel makkelijk over de grens van een ander heen gaan. Dus ze vertonen grenzeloos gedrag naar zichzelf toe en naar de ander. Dus ze rennen zichzelf voorbij. Waardoor ze onderhavenklap weer instorten door, door, door ziekte of, of wat voor fysieke klachten dan ook. Maar ze overschrijden dus ook de, um, de grenzen van een ander. Maar dat komt omdat ze in die baarmoeder heel sterk het gevoel hebben, hebben gehad van één zijn. He, daar waren eigenlijk geen, geen grenzen. En normaal als je als tweeling geboren wordt, dan leer je gedurende je leven dat... Jij bent jij en die ander is die ander, dus dan mag je echt twee individuen worden. Maar die ander is al heel vroeg overleden, dus die ervaring heb je niet. Dus daarom is het gewoon lastig om, um, om je grenzen goed, um, goed te voelen en aan te geven. Dus het woordje nee, nee zeggen, is, um, is vaak heel erg uh, lastig. Ja, heel, veel, heel veel alleen geboren tweelingen zijn inderdaad wel heel creatief, maar ook ontzettend perfectionistisch. En op het moment dat je heel perfectionistisch bent, kun je het eindresultaat heel lang uitstellen. Want dan is het nog niet goed en nog niet goed en nog niet goed. En dat zorgt er ook voor dat je het eigenlijk niet hoeft te starten. Dus stel dat je voor een studie kiest en dan kies je er nog een studie achteraan en nog een studie. Omdat het idee dat je op een gegeven moment iets met je studie moet gaan doen en moet gaan werken en je geld mee moet verdienen, is toch wel heel erg eng. Dus zo worden er heel veel dingen uitgesteld. Wat je bij, uh, bij alleengeboren tweelingen ziet, die van een, uh, een twee eigen tweeling afkomstig zijn, die kunnen dus een heel sterk gevoel hebben van uh, zich altijd schuldig voelen uh, naar alles en iedereen. Maar die willen zich graag ook opofferen. Dus die zouden bij wijze van spreken hun leven willen geven voor een ander. En dat zie je dus heel mooi terug in bepaalde beroepen. Bijvoorbeeld uh, iemand die het beroep als bodyguard kiest, die geeft bij wijze van spreken letterlijk zijn leven voor een, nou ja, een beroemdheid. Dus die, die zou... Uh, waarschijnlijk echt gewoon zijn leven geven op het moment dat diegene in gevaar komt. En dat zie je dus verder ook uh, met mensen die kiezen voor het beroep als brandweerman of, of politieagent of, uh, of, of uh, die richting defensie gaan. Dus zijn eigenlijk beroepen waarbij uh, um, je ja, in dienst komt te staan van een ander. En dat geldt ook voor heel veel hulpverlenersberoepen. Uh, um, veel alleengeboren tweelingen hebben een. Um, een helpersyndroom, om het maar eventjes een etiketje te geven. Dus die willen heel graag altijd mensen helpen. Het liefst ook ten koste van zichzelf nog. Dus die gaan dan ook een beroep kiezen waarbij ze dat kunnen doen. Bijvoorbeeld verpleging. en Veel therapeuten en coaches zijn alleen geboren tweelingen omdat ze graag anderen helpen. Op de een of andere manier hebben alleen tweelingen ook een, ja, zeg maar een haat-liefde-verhouding met, met geld. Um, ze hebben er eigenlijk nooit genoeg van, eerder altijd tekort en dat komt ook omdat ze het heel makkelijk weggeven, dus wat ik al uh, wel eens gezegd heb is, um, er komt eigenlijk dat helpersyndroom ook weer naar voren. Ze helpen liever een ander dan dat ze zichzelf helpen, dus, dus op het moment um, dat jij geld tekort hebt, zullen ze liever hun laatste euro aan jou geven dan dat ze hem aan zichzelf uh, spenderen. ja. Het wordt heel filosofisch als ik ga uitleggen hoe, hoe dat precies zit verder met geld. Maar geld is eigenlijk materieel geworden liefde, zou je kunnen zeggen. Vroeger hadden we ruilhandel en dan had jij een, een heel mooi vest voor mij gebreid. Van een wolf van een schaap wat jij met, met liefde hebt heb gevoed. En uh, ik had misschien een hele mooie stoel van hout gemaakt en uh, die gingen we dan ruilen. Maar op een gegeven moment was dat niet meer handig in de geschiedenis. Dan hebben ze bedacht van nou dan maken we daar een, een vast iets voor, dus dan komt er geld voor. Dus daarom zeggen ze wel eens van geld, is eigenlijk een, een verkapte vorm van liefde. En alleen geboren tweelingen hebben moeite eigenlijk met, met liefde. Liefde ontvangen, liefde voor zichzelf. En daarom zie je vaak ook dat ze moeite hebben dus om, om geld eigenlijk te ontvangen. Dus ze geven het liever weg dan dat ze het, uh, dan dat ze het krijgen. Leeggepoel tweelingen hebben ook uh, heel vaak een haat-liefdeverhouding met eten. Dus uh, of ze eten te veel, of ze eten te weinig. Dus je zou kunnen zeggen: of ze eten voor twee, of ze hongeren zichzelf uit. Dus heel vaak is, is, is eten, is, is voeding gewoon een, een, een dingetje eigenlijk. En dat heeft te maken dus met het feit dat in de baarmoeder uh, waarschijnlijk zij dus te veel voeding tot zich genomen hebben. Die ander heeft, mogelijk is daar ook iets mis geweest met de placenta. Waardoor die niet voldoende voeding heeft, uh, tot zich heeft kunnen nemen. En daardoor is overleden. En die ander heeft eigenlijk te veel voeding genomen. En goed, Soms wordt het beeld ook van een tweeling. Met name ook in de baarmoeder eigenlijk uh, geromantiseerd. Maar ja, een vrouwenlichaam is eigenlijk niet gemaakt om een tweeling te krijgen. Dus um, soms is het gewoon ook echt letterlijk een gevecht van, uh, van de sterkste die overwint. Dus uh, dat is niet altijd leuk om te horen. Maar... Het is wel zo. We hebben allemaal een, een bepaald stresssysteem wat ervoor zorgt dat we gewoon kunnen, kunnen leven en kunnen vluchten en, en, en ja, vluchten of vechten op het moment dat het nodig is. En je hebt een bepaald ja, basisniveau, zou je kunnen zeggen, waar je eigenlijk op steeds naar terugkeert. Hè? Dus De situatie is even spannend en dan gaan alle, alle alarmknoppen gaan eigenlijk aan en dan op een gegeven moment dan zak je weer naar je nulpunt. Maar als je dus als baby al heel vroeg een, een trauma meemaakt, dan haal je dat nulpunt niet. Dus dan start je eigenlijk al met een verhoogd nulniveau, om dat zo maar te zeggen. Dus dat betekent dat een alleen tweeling ook vanuit een verhoogde stresslevel al reageert op stress. Dus je ziet ook dat veel alleengeboren tweelingen ook op latere leeftijd een burn-out makkelijk krijgen, omdat ze er eigenlijk ook al dichterbij zitten. Het is lastiger voor ze om te ontspannen. alleen gevoel tweelingen die hebben moeite om een verjaardag te vieren. Omdat ze zich vaak dus op een bepaalde manier schuldig voelen dat zij geboren zijn. En ergens zit dus een onbewust ja, gevoel nog van ja, maar we hadden eigenlijk met z'n tweeën geboren moeten worden. Terwijl dat niet het geval is, want als dat wel had moeten zijn, dan was het ook gebeurd. Maar er zit dus een, een, een kinderlijke overtuiging in van wat, we zijn met z'n tweeën gestart en we hadden met z'n tweeën geboren moeten worden. Dus we hadden met z'n tweeën jarig moeten zijn. Dus willen ze het liefst hun verjaardag ook niet, uh, niet vieren. Dus ze willen het leven eigenlijk ook niet vieren. Terwijl dat juist ontzettend belangrijk is dat ze wel het leven vieren. Ook juist om diegene die niet geboren is, ja, op een bepaalde manier, je zou kunnen zeggen, te eren. En dus ja, dankjewel dat jij je leven gegeven hebt voor mij. Dus ga ik er iets heel moois van maken. Wat je vaak bij kinderen ziet is dat ze onzichtbare vriendjes hebben. Dus dan kunnen ze ja, uren zitten te spelen eigenlijk in, in hun eentje. Maar ja, ze, ze voeren hele gesprekken dan eigenlijk met iemand. En die is onzichtbaar voor, voor de omgeving, voor de ouders. Nou ja goed, die hebben vaak zoiets van ach Het is leuk, een onzichtbaar vriendje. Maar voor, die, voor, voor, voor dat kind zelf bestaat diegene ook. En soms heeft hij ook een naam. En um, je moet het ook niet belachelijk maken, want diegene is heel reëel. Het kan ook zijn dat, dat diegene niet onzichtbaar is, maar dat die als het ware um, in, in de gedaante van een knuffel eigenlijk uh, er is. Vaak zie je inderdaad dat alleen geboren tweelingen gedurende hun leven al een fascinatie kunnen hebben voor tweelingen. En dat ze als kind bijvoorbeeld vriendjes kunnen hebben tweelingen of, of dat ze misschien boeken lezen over, over tweelingen of, of films kijken of dingen inderdaad altijd in, in tweeën willen doen. Ja, wat je ziet, en dat zijn met name eigenlijk de spiegeltweelingen die, die linkshandig uh, zijn. Dus, dus dat zie je iets minder bij, uh, bij mensen die afkomstig zijn van een twee eigen tweeling. Hoewel dan ambidexter zijn, dus links-rechtshandig. Dat, dat zie je dan wel. Dus dan kunnen ze eigenlijk niet kiezen, ben ik nou linkshandig of rechtshandig? Nou, niet alle geboren tweelingen zien het als een probleem. Er zijn ook heel veel kenmerken die niet echt een probleem zijn. Ik bedoel, als je moeite hebt met kiezen, nou ja goed, als het eventjes lukt, dan, dan kies je niet en dan kies je net alle twee. Lastiger wordt het als je dus echt problemen krijgt met relaties en, en die maar niet lukken. Ja, dan is het wel fijn als je daar op een gegeven moment de oorzaak van kan vinden. En dat gaat natuurlijk ook nog een stapje verder. Op het moment dat, dat iemand uh, heel depressief en somber wordt en het leven gewoon niet meer ziet zitten, dan is het wel fijn als je daar een oplossing voor kan vinden. Uh, er zijn verschillende mogelijkheden voor. En um, ik, ik onderzoek altijd met mensen waar het probleem precies ligt. En dan gaan we kijken wat, wat we kunnen oplossen. In eerste instantie is, is bewustwording dat eerste stukje heel erg belangrijk. Dus dat je weet waar jouw gevoelens en, en eventueel gekke trekjes of symptomen vandaan komen. Dat je ze kan plaatsen. Want heel veel alleengeboelde tweelingen hebben het gevoel dat ze gek zijn. denken van nou ik ben de enige die dit voelt of, of zo of zo doet. Maar er zijn er dus heel veel die dat hebben. Dus dat is dan stap één. Dus je bewust worden van het feit dat je dus waarschijnlijk in eerste instantie in tweeling bent geweest. En daarna kun je kijken in, in, in therapie of coaching of je daarna stappen verder kunt, kunt zetten. Niks is voor niks. En daarom is het denk ik wel goed als je het op een gegeven moment weet dat je dit hebt meegemaakt. Dan kun je er wat aan doen. En van daaruit kun je gewoon sterker in het leven staan en... Ja, kun je je leven gaan leven.